De komende 30 minuten ben je niet jezelf. Maar we vragen je ook niet te acteren. Op het station hangen honderden camera's. Sommige zie je, sommige zie je niet. Iedereen op het station wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Op de videobeelden is een vrouw te zien. Ze heet Anna. Ze is alleen en lijkt niet op weg te zijn naar een perron. Jij bent Anna. Als ik zeg dat Anna naar rechts loopt, loop je naar rechts. Als ik zeg dat Anna een winkel binnenstapt, stap je in een winkel binnen. Er zijn meer mensen op het station die deel uitmaken van het verhaal. Zij krijgen ieder hun eigen instructies via hun hoofdtelefoons. Mijn stem vertelt je wat Anna doet. Een andere stem onschrijft de wereld om je heen. Probeer onzichtbaar te blijven en onthoud. Jij bent Anna.